Driftig, geknipt poesje, wat is er poesje, wat symboliseert een poesje voor jou? Gezellig. Ja, want poesjes komen op schoot zitten, je ja. ze aaien. Ja. Wat voor gevoel geeft dat? Leuk, gezellig. Hmm. En zacht en uh, gecombineerd met flesjes wijn. Wat is dat? Ja, want oude mensen drinken altijd wijn, vinden ze leuk. <laughs> en als ze wijn drinken, wat gebeurt er dan met ze? Worden ze nog gezelliger. Kijk. En, ja, Op een gegeven moment worden ze misschien dronken, inderdaad. En uh, wat is die, wat, die gezelligheid? Waarom is dat uh, belangrijk in ons leven? Uh, omdat je met een slechte houding niet ver komt. Ja. Yeah. Het is eigenlijk, what you give is what you get. Wat bedoel ik daarmee? What you give is what you get, ja. Yeah. Wat je krijgt, Wat je terugkrijgt, hè? Dus als jij een... Aardig bent, dan krijg je het ook terug. Ja, yeah. zo so simpel is het. Echt, in alles in het leven kan je het gewoon terug herleiden naar dat. What you give is what you get. Dus als je met een zagrijnig gezicht binnenkomt bij de mensen, wat gebeurt er dan? Dan krijgen we het ook terug. Ja. Yeah. En dan gaan ze ook niet leuk op de vraag beantwoorden. En dan willen ze de volgende keer ook niet meer meedoen. Ja, snapt het, helemaal. Ga jij trouwens vragen stellen? Nee. Wie, gaat, wie van jullie gaat vragen stellen? Zijn. Huh? ja toch eigenlijk... ja, ja Groot, en dus. Allebei ja. ja ik ga alleen de andere doorvragen ja precies wat hebben we hier thee ik kan ik denk dat ik weet waarom de thee is maar ik wil het van jou horen waarom kies je thee de meestal hebben de oude mensen die drinken dan thee als ze zitten mm -hmm. En thee geeft wat, wat voor gevoel geeft thee? Rust. Rust hè? Ja, gezelligheid, rust. Dus ik zei net tegen een andere groep. Hè? als je binnenkomt, is het leuk als je een soort van um, een gemeenschappelijk onderwerp hebt. Dat is kattenpaat in dit geval. Iedereen heeft waarschijnlijk iets uitgehaald vroeger. Of kent iemand die dat heeft gedaan. Als je daarmee begint, dan in principe bouw je dan meteen een band op. Want zij hebben waarschijnlijk ook iets meegemaakt vroeger. Of iets gedaan. Dus als je begint met iets wat, uh, wat jullie samen met z'n allen hebben gedeeld, dat is eigenlijk een mooi begin van het gesprek. Ja? ja. Heb je gehoord, Ingrid? Ja. Mooi. Hm?